We hebben vanochtend de nieuwe Rondweg bij Veendaal, de Rondweg de Klomp, formeel geopend. Hij was 11, 10 december al open gegaan voor gebruik. Het college van BMW is heel trots op dat we kunnen melden dat nog dit jaar de woningen in Kernhem en een groot gedeelte van de huurwoningen in Veldhuizen en Zwembad de Peppel, dat die verwarmd gaan worden met het snoeiafval en het restafval vanuit de bossen in Ede. Je probeert het zo natuurlijk mogelijk te doen en het idee is dat je dan de beste smaak kan pakken zeg maar uit de, ja, wat de natuur aan smaak levert dat neem je helemaal mee door zo min mogelijk in te grijpen we zijn hier omdat er een grote groep mensen hier overlast hebben van het feit dat de gasleiding gebroken is dat betekent dat er 45 huishoudens zijn die hebben geen gas die hebben geen warm water ja, de lammertijd is een hele drukke tijd, maar als ik kijk naar mijn beroep is de lammertijd de mooiste tijd van het jaar. En dan ook als je net weer naar buiten gaat, het voorjaar in. Dat zijn de mooiste momenten. Als alles spul meegaat en alles is goed gegaan, ja, dan is het gewoon perfect. Het laatste jaar is het heel snel gegaan. Dat heeft ook te maken met de beschikbare woningen die we nog steeds in Ede hebben. En Ede ligt centraal in Nederland, dus een hele gevarieerde gemeente waar het ook goed toeven is. En dat zie je nu terug aan de inwonersaantallen. We hebben nu de 110.000 inwoners kunnen welkom heten hier in Ede. De vertraging komt doordat er tussentijds wijzigingen zijn gekomen, althans aan zullen komen. Dat betreft dat er meer treinen komen, er komt een hoogfrequent spoor. En dat betekent dat er eigenlijk schaaltijd een metrostation hier komt, dus meer treinen, meer ons nodig omdat Ede zo'n ontzettende groeigemeente is, van 1900 tot nu. Ja, we moeten elkaar een beetje weer leren kennen. En uh, ik denk dat deze film ook uh, dat heel mooi laat zien. Dat je met heel veel mensen, verschillende mensen iets samen maakt. En dat je toch een soort van Ede-gevoel, krijgt. En deze kinderen lopen met zes kilo water vier flessen. Water op hun rug, zes kilometer lang. En dat doen we om, uh, hier op Wereldwaterdag, dat is het vandaag. Vandaag leren we de, zeggen, de, hebben we tegen de kinderen gezegd, jongens, gebruik je benen. Hartstikke gezond om lopend naar school te komen. En als tweede, je leert ook gebruik maken van het verkeer. He, niet alleen maar er tegenaan kijken vanuit de achterbak van de, van de auto, maar gewoon kijken van wat doet het verkeer met me. Nee, uh, we doen uh, actie voor spieren voor spieren. Uh, je moet uh, gewoon uh, geld, je moet geld op halen en nou fiets wordt het goede doel. En uh, ja, Ik heb er niet zo zin om te stoppen, dus ik zit al bijna 2,5 uur op de fiets. 24 mensen uit de gemeente Ede kregen vandaag een koninklijke onderscheiding. En, uh, het is altijd weer een feest, natuurlijk. Maar het geeft ook aan hoeveel vrijwilligerswerk uh, gedaan wordt in, uh, in, uh, in onze gemeente. Allemaal hadden ze een behoorlijk wat uh, naast hun normale werk uh, hadden ze gedaan. Helemaal terecht verdiend. En uh, ja ze burgemeester. Ga ik lekker? Gaan uh. we Heel veel kindertjes op de been en kinderen maak ik graag blij. Al nou, het, gaat, uh, ja, het alles geld gaat naar EP. Uh, uh, Ethiopië. Ben ik op Lake, Zo leuk hoor, zo gezellig, je kent iedereen. En je loopt gewoon gezellig iedereen langs aan een kraampje, zo leuk. We hebben nu geëvalueerd en we hebben gezegd van uh, laten we daarmee ophouden. Uh, Ede zoekt toch andere partners op dit moment, op andere plekken in Europa die te maken hebben met Food Valley. En uh, aan de andere kant vonden we uh, de stedenband met Goedien wel heel belangrijk. Omdat er vriendschappelijke relaties zijn tussen aan de ene kant de stichtingbestuur en aan de andere kant het comité in Groed wij sporten voor deze kinderen, zodat we daar geld en aandacht mee creëren voor deze ziekte. Zodat er onderzoek mogelijk is. En we bouwen het uit met een braderie om wat meer geld te genereren. Op zich, het knippen is niet moeilijk, maar het schaap in bepaalde, bepaalde houdingen zetten, dat is eigenlijk ja, toch wel het moeilijkste om te doen. De openingsavond vindt nu al voor de tweede keer plaats, hier op Mauritplein. En dat belooft weer een enorm feest te worden. De aankomende weken is er ontzettend veel te zien en te doen hier in Ede. Ieder jaar ga ik weer met plezier naar de oud -Lundersen. Nou, het is gigantisch mooi en als je al die mensen om je heen ziet, het enthousiasme wat er van afstraalt, dan denk ik, we hebben het goed gedaan. En ik geloof in de woorden van Pinedo, in de toekomst sterf je niet aan kanker, maar met kanker. En daarom rijd ik mee. De Stadswinkel is een nieuw concept waar meerdere organisaties hun onderdak hebben gevonden, zoals bijvoorbeeld de VVV en de bibliotheek. En dat vereist een goede samenwerking. Uh, op dit moment uh, is de Defensie uh, aan het meten of er uh, stoffen zijn weggekomen. Uh, dat is haast uit de sluiten. Uh, de spullen zijn gelukkig nu weg. Uh, en dat betekent uh, dat er geen enkele uh, problemen is uh, voor de bewoners om weer terug te keren naar hun eigen woning. We hebben gekozen voor Ede omdat er eigenlijk al heel veel energie in de, sta, in de samenleving in Ede zit. We hebben gemerkt dat er al heel veel initiatieven zijn. Dat de gemeente er heel erg achter staat. Movember is een organisatie die zich inzet voor onderzoek naar prostaatkanker. Het is een wereldwijde organisatie, compleet gerund door vrijwilligers. Zo'n goed doel is ontzettend belangrijk. Het is goed om met kinderen daarover bezig te zijn. Ik ben ook elke keer weer buitengewoon. Geroerd dat de gemeenschap in Ede mij wil ontvangen. Sinterklaas, ik heb een Gooi het in mijn schoentje. Gooi het in mijn laasje. Dank je, Sinterklaasje.